Neem toe in mij. O God, bron van alle leven, U bent ons verlangen. O liefdevolle aanwezigheid, U voedt onze ziel en onze harten. O eeuwigheid die alles omringt, Uw aanwezigheid vervult ons wezen diep. Wij openen ons hart voor u, onze geliefde, opdat u in ons kunt toenemen. Neem toe in ons, o bron van alle leven. Neem toe in ons, versterk uw kracht. Neem toe in ons en maak ons zacht. Vervul het verlangen in ons hart. Met uw oneindige liefde en maak onze harten tot uw woonplaats.